Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje, jij wel een wortel natuurlijk. Kijk eens Roosje, kijk eens. Kijk eens, hé. Hey. Dat smaakt goed. Hé hey, Roosje. Even die bak van Roosje pakken. Het is nu al leeg. Ja, nu zijn ze allemaal naar buiten. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Allebei maar even bij elkaar. Hé hey Roosje. Goed zo, Joyce. Hé Joyce, kom maar, Joyce. Hé Blackjack, kijk eens Blackjack. Hé hey Annabel. Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black Jack! Jij wil ook een wortel natuurlijk! Oh, Black Jack! Annabel laat ik even zitten. Deze zak moet mee. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Wat is het nat hier? Oh Roosje! Black Jack, kijk eens Black Jack! Goed zo Black! Hé, hey, Black Jack! Hé, hier nog een bot dukken. Kom maar aan, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Hé, hey, Black Jack!